Hallo allemaal, ik ben Lauren, ik ben 21 jaar en studeer strategic management. De open dag komt er bijna aan en ik ben heel erg benieuwd hoe Lisa dit toen ervaren heeft. We zijn nu in de esplanade op de universiteit en ik zie dat Lisa er al zit. Hallo! Hi. Hey, laat ik je zien. Hoe is het met je? Ja, goed, met jou. Het is de open dag nog wel heel lang geleden denk Inderdaad, ik. Inderdaad, ja. En weet je nog met wat doe je toen die open dag met Ja, ik voel het belangrijk om... ...heel breed te oriënteren en veel verschillende studies te zien. Dan kun je ook meteen afstrepen welke duidelijk niet bij je passen. Ja, ik weet zelf dat ik echt naar de Open Dag ging om eigenlijk te kijken of Tilburg bij me past als studentenstad of bijvoorbeeld van de universiteit. Onze online Open Dag ziet er superleuk uit, want je kunt in een soort platform kun je naar verschillende onderwerpen toe... ...om daar meer informatie over te weten komen. En ik kan me nog herinneren dat het best spannend van om, om studenten vragen te stellen. Maar je kunt natuurlijk super veel informatie uithalen. Ik weet niet, heb jij die vragen gesteld? Ja, ik heb zeker vragen gesteld. Bijvoorbeeld uh, hoe een uh, studentenweek eruit ziet. Dus het gaat met colleges, maar ook buiten colleges, wat je ja. wel natuurlijk als student Of hoeveel Engels in een studie zit. Ik ben met je bijvoorbeeld ook vragen ...in het buitenland hebben gestudeerd en nou, bijvoorbeeld op zo'n kamer zitten. Ja, de studenten geven natuurlijk het beste beeld van het studentenleven en van de stad zelf. En heb je er ook, dan ook nog een vraag aan de docenten gesteld? Ja, ik was best wel benieuwd naar wat voor onderwijs je nou krijgt. Dus ik heb wel even gevraagd wat een hoorcollege, en werkcollege precies uh, inhield. Ja, ik vond het vooral heel leuk om te weten hoe eerstejaars vakken eruit kwamen te zien. Ja. Op die manier dacht ik wel dat ik een beter beeld kon krijgen van verschillende ja. studies. En ook, ja, wat kun je doen na je bachelor, dus welke master's of welke banen horen daarbij? Nou, ja, online zou ik misschien ook wel adviseren om iemand mee te laten kijken die je ook goed kent. zodat je ook een beetje kunt sparren over wat er nou allemaal is. Misschien ook filmpjes kijken van, van de campus, hoe het eruit ziet, die staan ook online. En heb jij nog een tip voor de aankomende studenten als ze naar de bevrag komen? Ja, ik denk dat als je naar de dag komt dat je echt een veel wil Krijg. Dus ik zou echt aanraden om tussendoor dingen op te schrijven, zodat je een overzicht hebt van wat nou jouw indruk waren, wat studies je leuk vond. zodat je een hebt van Tilburg en onze studies. Ja, en dan is het ook makkelijk om later terug te kijken en eventueel te vergelijken met andere studies en andere universiteiten. Oké, okay, ik denk dat we onze tips zo gedeeld hebben. Ja, dat denk ik ook. Dus dan zien we jullie misschien we wel op de open dag. Doei! Doei!